De lijst presenteert ja. Maxime en Jannik. Je gaat meest aan de winkel. Ja, klopt. Zij zijn al tien maanden superplus. 356 euro en 42 cent. cent. Je krijgt altijd korting met de SuperPlus-kaart. Ja. telt Dat ook even? telt super hard op. En eten jullie daardoor beter? Ja, ja. eigenlijk wel. En vooral om dan zo'n A&B-scores. Meestal vraag ik wel een ticketje. En dat lijkt dan zo'n heel lang ticket te zijn, omdat er allemaal minuutjes op staat. Wil jij ook altijd minder betalen om beter te eten? Ik dat dan dat dat fruit nog lekkerder maakt. Ja. Wordt dan nu SuperPlus. De lijzen. Mee met het leven. Onze oude Plus-kaart verdwijnt. Stap dus snel over en wordt net als 2 miljoen Belgen SuperPlus.